Hoi, in dit filmpje laat ik je zien wat een visuele braindump is en wat je ermee kan. Een braindump zorgt ervoor dat al mijn ideeën op papier komen. Laten we beginnen. Een visuele braindump is een manier om via schetsen veel verschillende ideeën te bedenken. En misschien denk je wel, oh nee, ik kan helemaal niet tekenen. Geen zorgen, het gaat er niet om hoe je tekent, maar wat je tekent en dat je tekent. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen om ideeën over te brengen. Als je een schets maakt, haal je eigenlijk ideeën uit je hoofd en kan je het makkelijker met anderen bespreken. Je kan de schets verbeteren, combineren met andere schetsen of bewaren voor een later moment. Je eigen schetsen kunnen je dus inspireren. Je doet een braindump in de bedenkfase. Dus als je klaar bent met je onderzoek en je eisen hebt gesteld, dan is het tijd om ideeën voor je probleem te bedenken. Dit klinkt makkelijk, maar het bedenken van ideeën kan best ingewikkeld zijn. Hoe begin je daar nou mee? En hoe bouw je voort op zo'n idee? Hoe kan je nog meer ideeën bedenken als je al een idee hebt bedacht? Ik vind het zelf ook vaak best moeilijk, maar met een visuele braindump wordt het een stuk makkelijker. Ik heb mijn onderzoek achter de rug. Ik weet daardoor veel meer over de gebruiker en ik weet welke eisen belangrijk zijn. Oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk op dit moment? Ik wil het beste idee bedenken die perfect aansluit op de wensen van mijn gebruiker. Met een goed idee kan ik een goed ontwerp maken en is het probleem, hopelijk, opgelost. Een goed idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moet ik voor werken. Qua stappen lijkt het maken van een visuele braindump op een brainstorm. Je tekent alles wat je maar kan bedenken zonder kritisch te zijn. Tekenen op een groot vel is fijn, omdat je van je schetsen misschien combinaties kan maken. Als je al je tekeningen in één oogopslag kan zien, is dit misschien makkelijker. Dus als ik wil beginnen pak ik eerst mijn probleemstellingen en eisen erbij. Dan weet ik in welke richting ik kan gaan denken. Ik kan ook andere dingen die ik eerder heb gemaakt erbij pakken. Ik blad er nog heel even door mijn schetsboek heen om weer duidelijk te weten wat mijn focus gaat zijn. De bedoeling is om met tekeningen te eindigen waar ik mee verder kan. Ik stel hoge eisen aan mezelf. Ik zeg tegen mezelf dat ik wel 30 ideeën moet tekenen. Zo'n hoog getal zorgt ervoor dat ik wel moet blijven tekenen. Als ik maar 10 schetsen heb, kan ik straks niet veel kiezen of combineren. Ik dwing mezelf dus om zoveel mogelijk te schetsen. Dat is nu misschien een uitdaging of moeilijk, maar ik heb er straks veel aan als ik verder ga in het proces. Oké, okay, nu kan ik beginnen. Zoals ik al zei, ben ik niet kritisch in het begin. Ik teken alles wat in me opkomt. Ik teken klein en snel. Waar ik aan denk tijdens tekenen is functie. Ik laat dingen zoals materiaal, kleur en andere details achterwege. Je ziet hier dat ik wat verschillende ideeën heb getekend en dat ik combinaties teken van eerdere schetsen. Dit kan helpen als ik even vastloop. Als ik het even niet meer weet, voeg ik iets toe aan een eerder idee. Ik teken ze wel los van elkaar, want zo heb ik twee schetsen in plaats van één schets. Je ziet hier een tekening van Rosa's bureau en de manier om het af te sluiten. Ik probeer verschillende vormen uit en deze vloeien uit tot een bureau aan bed. Ik wil zoveel mogelijk nieuwe ideeën tekenen, dus ik blijf niet te lang bij één idee hangen. Ik probeer mezelf te visualiseren in de ruimte. Ik loop de situatie in mijn hoofd nog eens door. Dit helpt me heel erg bij het nadenken over de oplossing. Je ziet hier dat ik verschillende dingen bedenk, zoals andere vormen voor afsluiten of andere manieren om iets open te maken. Ik kan bijvoorbeeld ook een nieuwe braindump beginnen, eentje die alleen gaat over verschillende manieren om af te sluiten. Dit vind ik zelf het moeilijkst om te doen. Als ik twee soorten schermen heb getekend, weet ik even niet meer hoe ik er meer moet maken. Daarvoor gebruik ik een lijst met acties. Deze lijst kan jij ook downloaden. Klik op de link onder het filmpje. Je ziet een lijst met allerlei dingen die je kan doen als je vastloopt. Ik kan nu dus even niet meer ideeën bedenken voor schermen. Als ik de lijst pak, zie ik bijvoorbeeld Maak het klapbaar. Ja, daar kan ik wel wat mee. Of laat het hangen. Bij sommigen krijg ik geen ideeën. Maar ook al lijken de acties gek, je kan er vaak toch wel iets mee. Als ik veel ideeën heb bedacht, probeer ik nog meer te bedenken. Ik wil zoveel mogelijk ideeën vinden. Als je kijkt naar mijn schetsen, zie je dat ik snel teken. Ik let niet echt op hoe het eruit ziet. Als het mijn idee maar verbeeldt. Ik teken simpele vormen. Het gemakkelijkste is een zijaanzicht, zoals je hier ziet. Ik teken ook wel 3D-vormen. Hiermee kan ik laten zien hoe het idee in de ruimte staat. Heel soms teken ik een persoon, maar ik hou het simpel. Ook staat er soms een woord bij. Dat gaat dan over de functie. Ik teken geen details. Details leiden af en zijn nu nog zonde van de tijd. Ik ga er pas naar kijken als ik heb besloten welk idee ik verder wil uitwerken. Tijdens het tekenen weet ik soms al welk idee niet gaat werken. Toch teken ik het wel. Misschien brengt zo'n idee me wel weer bij een nieuw idee. Ik ga hoe dan ook door met tekenen. Zo, ik heb echt een hoop schetsen gemaakt. Er zitten veel verschillende ideeën tussen. Wat nu? Nu wil ik gaan selecteren. Ik pak mijn eisen en doelen erbij. Ik zoek een drietal schetsen die aan de eisen voldoen en mij aanspreken. Er zitten schetsen bij die ik interessant vind, maar misschien niet aan alle eisen voldoen. Toch pak ik die er ook bij. Ik kan dan later nog kijken of ik iets kan toevoegen aan de schetsen, zodat die wel aan de eisen gaan voldoen. Het kan gebeuren dat ik het moeilijk vind om een keuze te maken vanuit mijn brain dump. Misschien heb ik dan te weinig geschetst of niet voldoende bruikbare schetsen gemaakt. Ik ga dan weer terug naar mijn braindump en maak meer schetsen. Als ik genoeg bruikbare schetsen heb, kan ik verder met de volgende stap. Succes bij het maken van jouw braindump!